Ik toon je de oefening over tabs in de offline omgeving LibreOffice Writer. Het is de bedoeling dat je de oefening zelf typt. Dus echt feest, feestdagen, dubbelpunt en dan 1 januari en nieuwjaar enzovoorts allemaal typt. Ik ga proberen een klein beetje tijd te besparen door die tekst hier in het PDF-document te kopiëren. Dus dat ga ik zorgen dat het op tekst selecteren staat. En zo, dit, dit heb ik niet nodig. Dus ik ga even kopiëren. En zo, ik maak die terug wat kleiner, tekst. Ik ga die hier altijd plakken, speciaal doen. Voilà. Ik zal heel snel hier wat stijlen instellen. Dat hoef je nog niet, maar, uh, dat, mag, maar dat maakt het wel gemakkelijker. En zo: de prijslijst. De klasgenootjes moeten ook in dezelfde kop. En lengte en hoogte. Die zet ik ook even op de kop heen. Voilà, ik zet er niet afdrukbare tekens uit. Ik zal wat inzoomen zodat het wat duidelijker wordt. Ik mag gebruik maken van de standaard tabs op 1,25 cm. Die staan op 1,25. Dat zie je boven in het liniaal. De omgekeerde lettertjes T, de kleine tabs. Dus iedere keer als ik op de tabtoets druk, dan ga ik de standaard tab van 1,25 cm gebruiken. Zo. Die tekst mag in principe weer weg, die heb ik niet nodig. En dan ga ik voor, ik zie dat het langste woord november is, dus ik ga hier een stap drukken, dat is niet genoeg. Dus op veel plaatsen ga ik dubbele tabs zetten. En zo. Soms zal ik er misschien wel drie gaan nodig hebben. Misschien hier 1, 2 en 3. Inderdaad, dus daar staan drie tabs. Ik kan de controle doen via niet de niet-afdrukbare tekens. Dan zie je dat ik de gewone tabs gebruikt heb. Voilà. Het voordeel aan tabs is dat alles wat je bijtijgt op zijn plaats blijft staan. Hè. Dus als eh, als het niet te lang is, uiteraard. Die prijslijst ga ik nabouwen, dus die dubbele puntjes heb ik niet nodig. Ik ga die eventjes dubbelklikken en op delete drukken om te verwijderen. Drank moet op 2 cm links staan, de prijs op 15 rechts met een opvulteken als puntje. Dus dit heb ik eigenlijk niet nodig. Hè. Dus hier staan mijn uh, gegevens. Ik ga rechtermuisknop en bij alinea, Alinea ga ik de tabs instellen. Hier staan de tabs. Dus ik heb een tap nodig op 2 cm, dat is een linkse. Ik ga die op instellen. Voilà, dat staat hier. Ik heb er ook nog eentje nodig op 15 cm. Dat is een rechtse. En er zitten puntjes tussen. Opnieuw drukken, pas dan is die toegevoegd. Je drukt op oké. Okay. Je ziet dat van boven in het lineaal met de linkse tap en de rechtse tap. Dus je gaat voor cola, tap, sprite, ice cava en wijn. Iedere keer een tap gedrukt, hè. Je gaat dat duidelijk zien. Dus als ik nu voor de cijfers ga staan, of de bedragen, en ik druk nog een keertje tap, dan gaat hij die, die rechts uitvullen met die puntjes. Zo, en zo. Voilà, die oefening is ook klaar. Die tekst heb ik niet meer nodig. Vijf klasgenootjes moeten gecentreerd staan op de tab van 5 cm. Ik zal nu zeventjes met het lineaal doen, dat maakt het ook gemakkelijk. Hè? Dus je duidt eerst je woorden aan, die moeten um, toebehoren aan de tabs. Je klikt van boven in het lineaal op de juiste plaats, ongeveer. Maar je stelt aan de linkerkant, linksboven, eerst in welke tab dat je wilt krijgen. Dus nu moet ik in gecentreerde, dus dit is het teken van de gecentreerde tab... Je drukt kort bij de 5, je pakt de tab vast, je zet hem op 5 en je gaat voor toon staan, Tap, Michelle, Sander, Vebe en Annemarie. Als ik denk dat bij bijtijp, zal het altijd mooi rond die 5 centimeter gecentreerd blijven staan. Lengte en hoogte in centimeters, en even kijken, daar moet ik een voorwerp links uitlijnen op 3 centimeter en een decimale tab. Dus een komma tap zet op 11 centimeter. Dus dat ga ik aanduiden. Dus eerst de hele tekst selecteren, dat is een grote tip. Je gaat naar een lineaar. En Je kiest tabs en bij tabs stellen we een tab in een linkse op 3 cm, dus de 3 Dat is de linkse. Ik druk opnieuw en dan een decimale tab op 11 cm, dus ik zeg 11 decimaal nieuw. Ik druk op oké. Okay. Ik zie van boven dat die tabs ingesteld staan. Dus de muur, de deur, dak, raam en toren tap ik. En dan ga ik voor de 3 staan, tap voor de 2, tap voor 14, tap voor 6, tap en voor 3,16. <coughs> je ziet, alles is uh, uitgelijnd mooi op het comma getal. Hè? Dus als je hier dingen bij typt, komt dat er van voorbij. Typ hier dingen bij, dan komt dat altijd van achterbij. Dat is het grote voordeel van die tabs natuurlijk. Hè? En een tab is heel snel aan te passen. Als dus je zegt van ik wil hier. Die bedragen die staan niet mooi. Ik wil die wat korter bij hebben staan. Bijvoorbeeld, je pakt het af van boven vast. Je sleept naar waar dat je hem wilt hebben. Je laat hem opnieuw los. Hier van voor gaat het net hetzelfde. Je zet die bijvoorbeeld op 5 centimeter. En je hebt de oefening eigenlijk helemaal aangepast. Voilà. Dat was eigenlijk alles voor deze oefening.